Hallo, ik ben blij u weer te mogen treffen in mijn werkkamer aan het begin van deze nieuwe trefdag. En vandaag presenteer ik u een wel heel speciaal gedicht. Misschien heeft u iets gehoord over de Toren van Babel die ik vorig jaar gebouwd heb in samenwerking met het kunstenaarscollectief Verhoeftopdager en honderden vrijwilligers. Het was een toren opgetrokken uit hout en bamboe die een monumentale ode vormde aan de meertaligheid van de stad. En speciaal voor die toren schreef ik een heel lang gedicht. Ik begon met een tekst in het Nederlands. En deze tekst werd vertaald naar het Engels. Die Engelse versie werd teruggebracht naar het Nederlands. En deze tekst vormde de bron voor een Jiddische vertaling. En zo gingen we verder, gingen we verder en maakten. Het oorspronkelijke gedicht, een reis doorheen heel wat talen. En u voelt misschien al wat daar gebeurd is. Inderdaad, de taal is gaan veranderen, gaan meanderen. En zo gaat dit uiteindelijke gedicht opnieuw over de ontoereikendheid van taal, maar ook over die oneindige schat van verrassingen die de taal ons biedt. Ik ga niet alle versies voorlezen, dan ben ik daar lang bezig. Ik ga me beperken tot het, het lezen van de eerste versie en vervolgens de eerste zinnen van uh, alle volgende versies. Daar gaan we. Wij wonen in één stad. Maar meer nog wonen wij in vele talen. Die langs en over en in elkaar botsen. En die klinken met tongen die vreemd vallen. Wij wonen in één stad, in vele talen. Maar meer nog wonen wij alle in ons eigen hoofd, dat soms een stad vormt op zich. Met gedachten in al te korte bochten, monumenten van herinneringen en plekken waar je beter niet alleen komt, s'nachts. Wij dolen in deze ene stad in onze eigen werelden rond, en net daarom misschien is het zo bijzonder als iemand je plots aankijkt op een tram of op straat en je door alle talen en hoofden heen het gevoel hebt dat hij elkaar naakt raakt. Wij wonen in één stad. We exist in just one city. We bestaan in slechts één stad. Jiddisch? Kan er iemand Jiddisch? We leven in zomaar een stad. Nous vivons dans une quelconque ville. We leven in een willekeurige stad. Russisch iemand? We leven in een willekeurige stad. Spaans, ik doe een poging. Bibemos en una ciudad fortuita. We leven in een onbedoelde stad. Arabisch. We leven in een nogal onbedoelde stad. Turks. Een poging alweer si istem dizi birse We leven in een latent onwillekeurige stad. Chinees? We zijn begonnen met, weet u nog, wij wonen in één stad. En we eindigden met wij wonen in een stad als een zenuwstelsel. Leven de meertaligheid. Ik wens u een prikkelende trefdag toe. En tot morgen.